Sioen is wereldspeler in de productie van gekoot doek voor de transportindustrie, dus vooral voor de zeilen, schuifzeilen van de vrachtwagens en de daken. Sioen in cijfers. Sioen is voor 65% in handen van de familie. Sioen is beursgenoteerd sinds 1996. Sioen is gevestigd in 23 landen. Sioen heeft meer dan 4000 mensen in dienst. Sion is altijd eigenlijk al een uh, zeer innovatief bedrijf geweest in de transportsector. We waren er ook uh, een van de eerste met een, een breed uh, goed doek voor de schuifzeilen. Direct daarop hebben wij het doek versterkt om residiefstallen te, te vermijden. Ook hebben wij uh, de Carapax ontwikkeld voor de daken waarbij dat de trailers nog versterkt worden. Dus ook voor gevoelige ladingen zodat de, de trailer goed versterkt blijft. En logischerwijze eh, zijn we de eerste die, die ook in het project stappen om ook eh, het doek elektronisch te beveiligen. Om de elektronische beveiliging mogelijk te maken, weeft Sion een speciale contactraad door de dekzeilen heen. De ganze branche kent Sion als marktleider wereldwijd in uh, doek voor uh, de transportsector. Dus als wij onze schouders daaronder steken, gaat dit zowel voor ons een boost geven, maar ook voor uh, het platformproject en andere uh, Partners in de transportwereld gaat dit natuurlijk deze markt openbreken en naar omhoog brengen. Het zal de volledige markt mee aanzuigen in die richting. Ik denk niet dat daar een weg terug is.